Nou, we gaan niet naar de wasstraat. De auto is wel ontzettend smerig. Dit is wel anders, hè? <laughs> het is echt heel <laughs> erg raar. <laughs> we zitten dus in een heel klein hockey Ergens in, uh, op een van de vestigingen van Mirabou. En we gaan niet naar de... <laughs> nee. Het sneeuwt. Ja. Dat kan je zien op kant B. Kijk maar ja. op kant B. <laughs> het sneeuwt en ik heb geen winterbanden. Dus ik vond het niet verantwoord om... Uh, om te gaan rijden. Nee, dan is het een uh, schuif. Uh... Dus dit is ook de eerste wasstraat waar we, uh, we koffiemokken uh, hebben. Ja. <laughs> dus, uh, proost. Ja, Goedemorgen. Mm. Het heeft wel een beetje... Uh, interessant, andere dynamiek hebben we nu. Ja, het is even wennen. Maar goed. Um, jij hebt het heel druk gehad Ik de afgelopen het... periode. Ja, ja. nogal druk gehad een uh, aantal leuke dingen gedaan. Um, ik ben verkozen tot uh, bestuurslid van Frontiers. Ah, gefeliciteerd. Mijn eerste bestuursfunctie. Jullie en... stem heeft geholpen. <laughs> <laughs> uh, nou ja, Frontiers is de vakvereniging van frontend developers. Ja. En um, we proberen of ons doel is het vak frontend development te helpen professionaliseren. Ja. Um, nou, dus de afgelopen vijf jaar is dat eigenlijk hartstikke goed gegaan, er is heel veel gebeurd, uh, heel veel eigenlijk op frontend zelf gericht, van een goed congres, extreem goed inhoudelijk congres eigenlijk, heel veel bijeenkomsten van frontend developers, uh, allemaal activiteiten voor frontend developers en waar ik me de komende tijd op wil richten uh, vanuit dat bestuur dat moeten we even kijken of dat de rest van het bestuur er ook wel helemaal mee eens is. Dat mm -hmm. is om aansluiting te zoeken met andere vakgebieden. Yeah. Front end development, dat is... Nogal specifiek vakgebied en er zitten heel veel specialismen omheen, natuurlijk. Dus designers, interactiedesigners, contentmakers, uh, developers. Developers, natuurlijk, inderdaad. Echt, nou ja, nog En, en wat probeer je te bereiken? Dat, uh, dat die connectie beter gemaakt wordt of dat we elkaar beter begrijpen? Of... Ja, nee, dat zijn, het, het doel is natuurlijk dat je elkaar beter begrijpt. Maar wat er ook is, ik heb gemerkt dat als je gaat samenwerken met uh, andere specialisten, dat je. Uh, er is heel veel. Die mensen hebben heel veel kennis waar je wat aan hebt. Ja. En als je niet met die mensen samenwerkt, dan kom je daar nooit achter. Dus, nee. um, dus het is aan de ene kant is het bijvoorbeeld zenden van de kennis die front-end developers hebben. Een deel van die kennis moet gewoon bekend zijn bij de mensen om ons heen. Ja. En dat ja. is op dit moment niet zo. En andersom is het ook zo: een deel van de kennis die de mensen om ons heen hebben, die moeten wij weer hebben. Daar worden we gewoon beter van. Ja, precies, ja. En dan heb je een heleboel mensen die dat vanuit het proces doen. Die zeggen van, uh, oh, we gaan agile en we gaan een heleboel scrummen. Want dat betekent dat ja. mensen in een hok zitten. En, uh... Ja, kijk, dat is ook goed, gewoon samenwerken. Maar uh, niet iedereen zit in zo'n uh, situatie. Nee. Dus het, het gaat om alle front-end developers. Dus een hoop mensen zitten, zijn bijvoorbeeld freelancer. Oh ja, en die, en die werken heel vaak op uh, in een eentje of, ja, of uh, op buurbasis. Ja. Uh, dus ik wil in ieder geval. Uh, en er uh, zijn heel veel andere uh, vakverenigingen. Nou ja, kijken of we daarmee kunnen samenwerken. Alle initiatieven op dat uh, punt zijn wat mij betreft welkom. Dan kan je gewoon contact met me opnemen als je zoiets hebt van, hey, uh, ik heb een idee. Ja, Aap staat je voor Ja. Ik ga er zelf natuurlijk niks aan doen, want ik ben bestuurslid. Nee, maar ik ga dat. het mogelijk maken. Oh sorry, uh, delegeren. Delegeren, en mogelijk maken. Ja. <laughs> maar wel erg leuk vind ik het. Het is, een, het is een vereniging waar ik me al jaren mee bezig hou, wat ik echt een goed ding vind. En, ja, ik ben eens op een paar van die congressen ben ik geweest. En dat, was wel, ja, dat is gewoon heel erg inhoudelijk. En uh, je merkt dat daar ook mensen heel geïnspireerd uitkomen. Al was het maar sommigen die uh, zien wat het andere perspectief is van andere frontenders. Maar ook van andere disciplines. Ja. En dat vind ik ook uh, heel erg uh, waardevol. Ja. Voor contentmakers is het... Ja, hoe heet het voor mezelf? Ik vind het... Wij leven eigenlijk van de vaardigheden van, uh, van de frontenders. He, dus als jij... Als jouw verhaal niet in de juiste container zit... Eh, als je video niet op de juiste manier in, een, uh, in de HTML staat... Ja, dan kan het heel goed zijn dat die simpelweg niet gevonden wordt. Ja. Of niet gezien kan worden. Mm -hmm. en, uh, dus op die manier is dat wel uh, erg belangrijk. Ja. En hopen dat... Er, maar zijn er dan ook andere, andere soortgelijke uh, vakgebieden... waar jullie vriendjes mee zijn? De, ja. allianties mee aan kunnen gaan? Nou ja, er zijn een aantal... Uh, ik, ik, bijvoorbeeld, ik zou graag aansluiting willen vinden bij de Adobe User Group. Ja. Uh, want daar zitten waarschijnlijk alle visuele creatieven. Ja. Dat is een enorme vereniging, is dat. Heel veel mensen. En uh, ik geloof dat het 6.000 leden of zo. Oh, wauw, dat is best groot. En dat, dat is allemaal... Nederland? Nederland, ja. Wow. Alleen, alleen Nederland. En het zijn allemaal uh, Photoshop-gebruikers? Waarschijnlijk, voornamelijk, <laughs> ja. ja. Dus dat lijkt me... Dat soort groepen. Je hebt, uh, ik vind het zo'n rare naam altijd. Adobe User Group. Dat is echt alsof je alleen maar met Adobe creatieve dingen kunt doen. Maar goed, ja. dus daar zitten de meeste creatieve. Het, het is natuurlijk, ik bedoel, Adobe heeft wat dat betreft echt een monopolie op uh, creatieve tools. Ja. Zeker, zeker voor visual designers. Uh, daar is het gewoon de standaard. Ja. Als je iets anders wil gebruiken, dan betekent dat je uitsluit van andere uh, visual designers. eigenlijk Ja, maar dat is ook weer zo'n rare... Uh, redenering. Laatst vroeg ik, twitterde ik, weet iemand nog uh, vanwege welke super feature hij is geupgrade <laughs> naar de laatste versie van uh, Photoshop? <laughs> ja. En ik kreeg geen antwoord. Niemand wist meer waarom die ook alweer was geupgrade. En het enige antwoord dat ik kreeg was: Ik ben geupgrade omdat ik anders geen bestanden van anderen heb. Ja, ja, ja creatiever kan openen. Het is dus bijna de een reden, Een soort van raar. De enige reden om te upgraden is omdat iedereen upgrade. Ja, dat is compatibiliteit. Dus ja. als iedereen nou zegt, weet je wat? We gaan gewoon niet We're upgraden. Een, we gaan terug naar zes. Het is dus echt <laughs> ja, geen en enkele reden om, <clears throat> om te upgraden. Ja. Want uh, Photoshop is niet beter geworden. Ik was jaren geleden ooit op een Adobe congres. Dat was echt super interessant. Dat was een, een echte Photoshop-kenner. briljant figuur die nog helemaal uit de uh, de tijd kwam van fotobewerking voordat je uh, voordat Photoshop bestond. Dus die begreep hoe, hoe de, het klassieke, uh, bijvoorbeeld drumscannen en zo, hoe dat werkte, ja, en wist hij ja, precies. Ja, ja. En um, die vertelde dat uh, ging je over de nieuwe features van Photoshop vertellen, dat was toen Photoshop 7 of zo. Uh -huh. en toen zei die. Uh, dat is allemaal niet nieuw, dat zat al in Photoshop 2. <laughs> Alleen is het nu een ander, heeft het nu een ander interface gekregen. Ja, precies, ja. Dus Photoshop is eigenlijk nooit veranderd. Nee, de interface is gewoon veranderd. Ja. Zijn op andere plekken neergezet. Juist ja. Ja, met Word is het, uh, lijkt het ook zo te zijn. Overigens, voordat jullie allemaal gaan mailen, ongetwijfeld zijn er hele handige dingen veranderd. Maar... Nou ik, ja, ik ben ik, wel benieuwd, ik, zeg maar. Ik, ik, ik zie het eerlijk gezegd ook niet, hoor. Ik, Vertel uh, maar wat er zo fantastisch is aan de nieuwe Photoshop. Want volgens niemand wist het meer. Want ik vind vooral de, de, hun businessmodel zo ja, het, is, het is zo zuur dat je dan inderdaad weer 800 euro moet uitgeven nou, om maar, compatible te blijven. Ze zijn nog erger geworden. Ze hebben nu een uh, maandelijks... Oh ja, maandelijks, wat is het, uh, drie tientjes of zo? Nou, Vijftientjes? Vijftientjes, uh, jongens. Dat gaat nergens over. Iemand van Adobe, die twitterde laatst van, I think that's a steal, <laughs> tegen mij. Dat betekent dat het heel goedkoop is. Nou, het is helemaal niet goedkoop, dat is ik veel geld. Ja. 50 euro per maand joh, wauw, zoveel ben ik echt nog lang niet aan de hosting kwijt, wat veel belangrijker is Zelfs Dat is, alsnog is 600 euro in het jaar, hè? Ja, dat is echt veel geld. Ja. In het jaar, dus ja. al, je kan niet eens kiezen om niet up te graden, ja. je bent geld gaan kwijt. Elk jaar 600 euro. Ja, nou. ja en, en ja, goed, als je kijkt naar tools, en uh, zeker freelancers, ik bedoel, je koopt één keer in de drie jaar uh, koop je een laptop. Uh, en dat is, dat is al een hele uitgave, en deed je dan jaar ook nog een 600 euro. Enfin. Goed. Het en, is tijd voor alternatieven. Ja, ik. absoluut. Ja. Ja. En als je ook kijkt naar bijvoorbeeld... de beginnen alternatieven te komen. Hè. Hm. Um, want Bijvoorbeeld als je kijkt naar... Office, Word. Mensen zeiden dat. ja, maar je hebt Word nodig. En dat is precies dezelfde reden. We moeten ja. upgraden, want anders zijn onze documenten... niet compatible. Ja, ik, ik, ik begrijp... dat niet, want de meeste mensen... zeker, al, zeker de mensen waarmee, waarmee ik... werk, dat zijn copywriters. Die, die zijn meestal bezig met dingen, hoe je het vorm te geven en weet ik voor wat. En terwijl ik het enige wat ik van ze wil hebben is tekst. Ja. Sterker nog, wij krijgen nu voor een project, uh, krijgen wij allemaal Word documenten aangeleverd. Die moeten we in een content management systeem hangen. Ja, dat dat betekent dat we dus eerst ja. moeten knippen, vervolgens ja. gaan we plakken. Daar komt blijkbaar een soort van Word kots je HTML uit. Je moet even uit. kijken naar pendoc. Maar mijn punt is dus, er komt dus ranzige ja. HTML uit. En dat dus moet gesanitized worden. Kijken naar pendoc. Pendoc. <hijng> ja. En dat is wat een programma. Want wat je, wat, wat je nu ziet, is dat mensen die het begrijpen, die typen hun tekst in Markdown. Dat is ja. gewoon een, een brabbeltaaltje, maar wel gestructureerd brabbeltaaltje. <hijng> maar... Um, het is, het is gewoon gestructureerde tekst. Ja, je weet wat een kop is en wat bolt ja, moet, en wat scheef moet, et cetera. Ja. En um, nou ja, dat, dat kan je. Er zijn toeltjes voor om dat om te zetten naar HTML. Ja. Maar er is nu. Je hebt ook Pandoc. En Pandoc is op de terminal, super nerdy ding, is dat. <lacht> maar dan kan je gewoon met een simpel command. Maak je van een Markdown-document een DocX-document? Ah, oké. Okay. En dan is het een gestructureerd DocX-document. Met uh, titels en. Uh, Headings, ah, alles? Oké. Okay. De... Dat is heel erg belangrijk. Jongens, probeer vooral in. Als je Word gebruikt, probeer de outline-mode eens. Ja. Daarmee kan je complete paragrafen herschikken en weet ik voor wat. Dat is een waar tool. En het is ook een hele leuke uh, structure-tool als je geen. Als je een keer een, uh, je gedachten op een rijtje wil zetten. Hele handige modus, uh, daar is die, ja. Uh, nou ja goed. Maar ja, wat je dus ziet is dat dus mensen verschillende, ik, ik gebruik meerdere tools om een, uh, als ik een artikel schrijf, dan gebruik ik een klein tooltje om een outline eerst te maken, een simpel webtooltje, ja, ja. Uh, waarin ik de outline beschrijf, uh, daarna gebruik ik een hele simpele uh, markdown editor die 3 euro kost of zo, hm. die webtool is gratis. De markt aan IA-Writer, of misschien is die een tientje of zo. Ja, iets dergelijks inderdaad. Die uh, daarin typ ik, euro op typ de een hele artikel. Ja, dat doe ik ook. En dan met pen doc, wat gratis is, maak ik er een doc-x van, zodat mijn collega's het ook <laughs> kunnen lezen. Het is echt zo simpel en... Ja. en Bijna gratis. Maar eigenlijk wil je... Ik wil, ik wil helemaal niet de vertaling naar Word. Sterker, de, de, de, de mensen die aan content management, met content management systemen werken... Ja. We hebben het er regelmatig over. Die wysiwyg interface moet sowieso weg. Want uh, uh, als je dus mensen vanuit Word... naar dat CMS laat knippen en plakken... Ja. dan gaat je website stuk. Maar ja, je kan dus ook, dus ook andersom gebruiken. Je kan een DocX-document omzetten... Oké, okay. oh, nou, dat is heel erg handig. Normale, na, na naar gestructureerde tekst of naar uh, markdown of wat? Naar ook. markdown of misschien gewoon naar tekst. Ja. Het lijkt mij een oplossing. Uh, het is sowieso net, uh, heel interessant om een hele grote bubs aan uh, content uh, in te voeren in CMS. Heb, ben ik dus nu uh, ook uh, echt... Uh, yeah. Achter. Ja, maar door, daar door daar moet je tools voor gebruiken. Daar moet je inderdaad dat er command line tools voor ja. gebruiken. Die zijn. Ja, maar ook gewoon structuur. Weet je wel, je moet je eigen werk kunnen structureren. En ik merk dat vooral heel veel copywriters die grote bubsen aan tekst maken, dat er niet een soort van. Omdat copywriters juist heel autonoom zijn, dus bijna de. die zijn per default eigenlijk al freelance, tenzij ja. je echt voor een heel groot bedrijf kan werken. Ja. En die die doen maar wat, die rommelen maar wat aan en die hebben nooit, eigenlijk nooit connectie met een uh, website onderhouder of wat ook. Uh, weet je wel, de, de Word-bestanden worden over de heg gegooid en mensen denken dat het allemaal jokidoki is. Ja, ja, ja. En dat is, uh, dat, dat is daar heel zou heel standaard voor moeten komen. Ja, hè? en uh, wordt het een ja, precies een standaard directories met tekstbestanden ja. of markdown-bestanden? Weet ik en, veel. ja, markdown. Mensen moeten markdown gaan gebruiken, ja, Ze gaan allemaal markdown gebruiken ja. voor alles. Markdown, ja. Hey, ik zag trouwens uh, pas geleden nog iets uh, heel erg moois. We hadden het, uh, weet ik wat, iets van acht uh, wasstraten geleden over dat YouTube een uh, eigen content uh, begint. Uh, Over eigen contentkanaal begint, Dus er gingen, hoe heet het, een boel mensen sponsoren die uh, YouTube-kanalen hebben, et cetera. Ja. En uh, dat, we, dat is allemaal opgebloeid. Hè. Er, zijn allemaal, er is een technologiekanaal die heel erg gesponsord wordt. Er zijn studio's neergezet in Ierland of Engeland, geloof ik. En binnenkort ook eentje in Duitsland of Spanje, een van de twee. En in Amerika is ook een YouTube-studio gemaakt... zodat mensen heel makkelijk hoge kwaliteit content kunnen maken. Oh. Dus dat ze eigenlijk de wasstraat na kunnen doen. He, dus dat ze... En uh, dus, daar is heel veel geld in gestopt. En... Um... Uh, afgelopen maand heeft youtube gezegd van oké okay, nou dan gaan we nu kijken welke mensen geen geld meer nodig hebben dus iedereen helemaal verbouwereerd van wat wordt het uh, wordt de uh, funding wordt stopgezet en gaan ze een soort van het klassieke televisiemodel doen weet je wel dus programma's die niet renderen niet de kijkcijfers halen die kappen ja, we af ja, ja, ja. Uh, maar dat is heel erg grappig want uh, youtube die zei ze van nee dat is een deal die wij met de kanaal hebben gemaakt wij jumpstarten kanalen, we kijken of ze renderen. We helpen ze met het, uh, uh, we helpen ze eigenlijk aan de titel van, uh, van YouTube. Oftewel, yeah. dat je kan verdienen met het bannermodel van YouTube. Yeah. En als dat werkt voor je, nou prima, dan hebben we je geholpen en dan word je vanaf dat punt word je vrijgemaakt. Dan uh, hoef je je niet meer te betalen, want dan kan je leven van je eigen bannermodel of van eigenlijk het bannermodel van YouTube. Okay. Dus een hele slimme manier om contentproducenten te helpen. Ja. Uh, nou ja, goed, het is ook echt wel zo. Uh, in ieder geval te helpen aan een verdienmodel, maar ook om ze te binden aan YouTube. Ja. En uh, dus nu wat ze nu hebben gezegd van oké, okay, we gaan een paar mensen losnijden uh, van de tit. En die mogen uh, zelf verder gaan. En uh, in plaats daarvan komen weer nieuwe kanalen, nieuwe mensen, die, nieuwe initiatieven. En die worden dan uh, op eenzelfde manier gesponsord. En ik vond het wel een heel erg interessante manier van ja, uh, uh, mensen verder helpen met het maken van content. Uh, een beetje een soort van uh, ja, angel investors. Uh, uh, ja. achtig model. Maar ja. ook een slimme manier om. Om toch mensen aan jouw platform te binden. Ja, precies. Bijna sympathiek. Ik was heel erg wantrouwig. Ik dacht: waar is de catch? Wat ja, is dit ja, ja. nou? <laughs> maar het is, uh, ja, ze verdienen, de meeste mensen verdienen er ook echt uh, best wel geld aan. Ik heb gehoord van kanalen die miljoenen uh, verdienen. Ja, per okay. jaar. Dat vind ik altijd de minst interessante use cases. Dat is namelijk de use cases waar je altijd over hoort. De ja. super succes. Ja, en ze hadden ook echt een soort van klokverdeling van oké, okay, ja. 60% verdient boven de ton. En dat is het, daarvan denk ik van nou, dat is, uh, dat is best oké. Okay. Zeker als je een eenpitter bent, ja. dan kan je best wel... Uh, Daar kan je leuk van leven. Daar kan je leuk van leven. Nou, en ja. de rest die valt vanzelf af, die sterft af. Of die moet zijn model verbeteren, zijn content verbeteren. Nou, of die leeft er niet fulltime van, dat kan natuurlijk ook hè. Of is het zo van als je niet goed genoeg bent, dan krijg je geen zendtijd meer. Uh, nee, want je blijft gewoon je eigen kanaal hebben. Dus je bent, het enige wat wegvalt is sponsoring. Eh, dus dat je actief uh, ja, geld krijgt elke maand om je kanaal op te bouwen. En daar gaat het eigenlijk om. Het is echt kickstart geld. Ja, ja. Dus zorg ervoor ah, okay. dat uh, je krijgt tijd krijgt om, zeg maar, om publiek een op een te bouwen. Niveau. Om... Yeah. Uh, Rugbereid te geven, maar ja, het is ook een proeven van jouw vaardigheden. Dus ja. je moet niet alleen videoproducent zijn, maar je uh, moet bij wijze van spreken, als je het zelf niet kan, iemand uh, uitnodigen om jou helpen te promoten. Of ja. om betere tekst te leren schrijven. Of wat ook. Ja. En dus uh, ja, ik vond het wel uh, ja, interessant eigenlijk. Ja. Want het is best wel een uh, goede schop naar uh, televisieland. Ja, nou ja, het klinkt inderdaad heel goed. Het is een interessant model, inderdaad, dat mensen helpen. Ja. En tegelijkertijd ze afhankelijk maken van jouw, uh... <laughs> <laughs> van jouw. Verdienmodel. Ja, goeie. Ja, het is, als je mij weet, is het ook uh, een soort van volgende iteratie van YouTube. Want ja, het. Het kan, niet zijn, het kan niet zo zijn dat YouTube alleen maar kattenfilmpjes zijn. Ik bedoel, dat, dat is, daar zijn ze natuurlijk groot mee geworden... van mensen die gewoon guitige situaties ja. in het leven filmen... en dat online gooien. Maar ja, er zit, er zit ook voor YouTube helemaal geen verdienmodel in. Dat is helemaal niet interessant voor ze. Nee. Uh, wat ze wilden is echt massa. En nu willen ze kwaliteit. En dat lijken ze nu ook echt te veroorzaken. Ja. Dus dat is wel... Uh, ja, is dat zijn wel interessante top. dingen. Met Ik zit nu de laatste tijd wat met muziek. Er uh, staat echt bizar veel, staat bizar veel muziek op YouTube. Ook echt ja. obscure liedjes. Hè? Mensen gewoon, die zetten dan een hele obscure punkplaat. Nummer voor nummer zetten ze oh, op wow. YouTube. En, of gewoon met de hoes van de LP. Maar ook oh, ja. hele oude platen. Er staat van alles op. Je kan echt, dat, dat is best interessant eigenlijk. En, en mag dat dan? Worden nou, ze dan niet teruggetrokken of wat? Wat, wat, er, nu, wat er gebeurde was dat... Uh, rechthebbenden, nou ja, dat zijn dan platenmaatschappijen, ja. die sturen dan altijd van deze film moet eraf, boep, en dan werd die eraf gehaald. Hmm. Wat er nu is veranderd, is ze hebben gezegd, dat kan, je kan zeggen, deze video moet verwijderd worden, ja. als rechthebbende kan je dat zeggen, maar je kan ook een linkje naar ...Amazon en iTunes oh, ja. erbij laten ja. zetten. Ja. Ja. Dat, je het nummer kan ja, dat zie ik ook wel eens met onze video's gebeuren. Okay. Ja, of tenminste niet met de Wasstraat-video's... ...maar vroeger wel bij Kant B. Okay, ik had ja. één keer een gelicenseerd muziekje erbij gezet. was, er van, Nou, uh, deze is in Duitsland niet te bekijken... ...want daar zijn ze een beetje fussy daarover... ...maar de rest van de wereld die krijgt een banner te zien. Ja, ja precies. Of je krijgt... Dus, of je krijgt een advertentie van 15 seconden, of nee, nou ja, ik weet niet hoe, ja, hoe dan ook. Er wordt geld verdiend uh, op een of andere manier. Dus moment. een van die twee of ja. allebei kan. Ja. En uh, dat, is, dat is wel interessant. Het gaat in heel veel, dat is minder slecht dan dat domweg uh, verbieden. Ik heb dat nooit begrepen. Nee, sowieso. Ik weet nog dat tien jaar geleden of zo, toen wilde ik een clipje zien van Destiny's Child. En. Okay. Dus ik dacht, <laughs> destinyschild.com, daar staat vast het laatste clipje op. Ja. Alleen een teaser van het clipje stond daarop. Oh, wat? En ik zei, waarom? Maar dat is toch hun promotiemateriaal? Ja? Dat ja? is toch raar? Dat is net zoiets als uh, ja? zeggen van, ja, je mag maar <hums> tien seconden van onze Adrie ja. zien. Ja, ja, ja precies. <laughs> wat? <laughs> waarom mag ik dat hele liedje niet zien? Echt die... Nou goed, toen begrepen ze er helemaal niks van. Ze beginnen nee. langzaam aan, beginnen ze het een beetje te begrijpen. Ja. ja. ja in Amerika zitten ze daar ook mee. Hè? Want in Amerika zijn ze. iedereen die is, is nu inmiddels wel hoekt aan streaming, audio. Je hebt, nou, wij hebben Spotify, waar we in Europa helemaal verknocht aan zijn. In Amerika is dat ook wel zo, maar daar heb je ook RDO. Dat, dat is, is sinds streaming. gisteren ook in uh, Nederland. RDO? Ja. Oh, oké. Okay. Dat, dat is heel erg fijn. Ja? Ja, ik, okay. heb, ik heb hele goede verhalen daarover gehoord... Uh, dat het een goed alternatief is op uh, Pandora... Pandora, dat was, uh, was ook in Amerika en dat is een soort van manier van, hey, als je, je begint met één liedje en vanuit dat liedje wordt vanzelf verder nieuwe dingen uh, verzonnen. Okay. En audio is meer op kanaalbasis, hè? dus mensen die gecureerde muziekkanalen uh, voor jou bouwen en dat, uh, dat weten af te spelen. Okay. Maar uh, het punt was, uh, die uh, mensen die verdienen helemaal geen zak. Dus uh, die uh, makers van uh, RDO en Pandora en uh, Spotify... die verdienen helemaal niks met, uh, met hun bedrijf... als ze niet enorm groot worden. Want die licentiekosten van het spelen van muziek... dat uh, is extreem hoog. Nee, dus je kijkt ja, ja. naar uh, hoeveel, hoe, uh, hoeveel mensen op de dus radiomakers betalen, ja. daar is nog een beetje de afspraak van vroeger van oké okay, jullie uh, spelen onze plaatjes en dat betekent dat wij ook fysiek cd's of vinyl kopen uh, of verkopen in de winkel en dat is heel erg fijn dus nou prima kom maar op uh, met die uh, plaatjes dus betaal je, nou, noem eens wat, 10% van de prijs per play verspreid over duizenden mensen of weet ik veel wat. En uh, bij, streaming, bij streaming radio was dat... Nee, ja, kom even, jij bent iemand die een cd heeft gekocht... ...en dat plotseling aan duizenden mensen of mogelijk miljoenen mensen gaat laten horen. Nee, jij moet, gaan bepaal, jij moet ten eerste zeggen hoeveel luisteraars je hebt. Vervolgens hoe vaak je dit speelt. En dan gaan we uh, berekenen van uh, echt een ja, exorbitante verhouding ja. van, uh, van, het, uh, van de kosten van het liedje en dan ook echt. Nou, een cd'tje kost 8 euro. Duizenden mensen, nou, laten we zeggen 60.000 euro in het jaar of zo, weet ja, je wel. Ja. Nou, dan ga je die model. En als je ja. dan echt het bedrijf hebt als Spotify, dat is absurd. Ja. Dus die verdienen bijna niks. En uh, nu zijn ze dus in Amerika mee bezig om dat weer terug te dringen. Dus ze zeggen van: "Nee, wij willen terug naar radio." En toen dacht die platenindustrie van Hm, dat is een interessante beweging. Dus jullie willen meer naar radio. Geen enkel probleem, Wij gaan radio duurder maken. Oh, wat een stilletje. Oh, jongen. Dus het gaat nu. De radiostations zijn reppen en roer. Want echt? die geven nu <tom> echt alle uh, streaming-radio-partijen uh, uh, de schuld. En, en dat is <tom> Het is ongelooflijk. Geldwolven. Het gaat alleen maar over winst. Het ja. gaat helemaal niet over, over goede content. Nee, nee en het typische is... Muziek, muziek ging nooit over rijk worden. Oh, sorry. Muziek was een... Uh, dat was gewoon, je werd muzikant en dan ging je muziek maken. En dan verdiende je een inkomentje mee. Daar, ja. daar ben je niet rijk van. Nee. Dat was gewoon... Daar kon je... je Net zoals. Je kon jezelf bedrijven. Ja, dat is wat wij doen. Gewoon. Ja. Dat was een vak. En daar, daar kreeg je een loon voor. Ja, precies. Ja. Of nou ja, dan nog iets meer van als je optrad, kreeg je er een loon voor. Een bier. Ja, misschien. Ja. Maar nee, je kreeg in ieder geval gewoon uitbetaald. En dat was echt tot 50 jaar geleden, was dat heel normaal. Je wilde gewoon muzikant worden en dan ja, ging je precies, dat ja. doen. Ja. Dat was gewoon een, een beroep. Maar dan werd je studiomuzikant of uh, ook echt met je beentje? Nou ja, voordat de studio's waren, voordat er werd opgenomen, was het gewoon... En ook, de. Zaten, ja, precies, ja, als jij een liedje had verzonnen, dan gingen mensen, en ze vonden het mooi, dan gingen ze hem ook zingen. Ja, exact, ja. Dus dat, was, dat is wat je wil. Ja, dat dat nou, oh, wauw, ik heb een liedje wat mensen zingen, dat is toch tof? Nee, en nu mag je liedjes niet zingen. Nee. Want er geen, je, We mogen geen Happy Birthday zingen, we dat. Oh, dat zit ook. Zit een... <laughs> dus Hij uh, mij mijn vertegenwoordiger, Hallmark. De, van de ja. kaartjes. Die heeft de rechten van Happy Birthday. Dus als je het melodietje neuriet Of de teksten zingt. Uh, dan, uh, dan mag je het zingen, Mag je betalen. Dit is ongelooflijk, <laughs> joh. Ik vind het krankzinnig. En op een gegeven moment kreeg je dus de plaatindustrie. En toen ging het ineens niet meer over. Uh, gewoon een inkomen genereren. Toen ging het over winst maken. Ja. En dat is echt iets heel anders. Dat is iets wezenlijk anders. En als je ook kijkt naar, naar muzikanten... muzikanten die verdienen dus niet eens meer geld. De meeste muzikanten. Als je bij een platenmaatschappij nee. zit... Dan begin je eigenlijk met schuld. Dan creëer je schuld. Ja. En, uh, dus die hebben niet eens een inkomen dan. En de enige die er rijk van worden, dat zijn dan de juristen die er allemaal bij betrokken zijn, de ja. marketeers. en de weet ik van entourage wat. De auteurs die hier aangekocht wordt. Ongelooflijk. Ja, de bussen en uh, ja, vooral. Ja precies, die wat. mensen verdienen wel een loon. Ja. Dus, ja. Ja dat is, uh, dat is het is een krankzinnige industrie geworden maar, ja, je die je ook doet... tegenovergesteld is aan en, en het draait alleen maar op die zogenaamde American Dream van dat je als simpele muzikant superrijk wordt. Je hoort ja. ook alleen maar de verhalen van die, die supersterren. Dat is het enige waar we ons nog om, ja. om bekommeren. Met hun oh, fantastische oh, de, huizen. En precies. Dat is wat we allemaal en, willen. En roddels en zo. Dat, de roddelindustrie is onze, daar ook... Uh, ja, ja. Maar dat zijn onze... Uh, onze modellen geworden. Ja, dat onze zijn idolen. De, ja, ja. De mensen waar we naar opkijken. Ah, dat was ook, ook al zo. Hè? Dat vroeger waren ze ook, ja, ik weet, iedereen wilde Brinks, Bruce Springsteen worden. Uh, Jawel, ik heb het over nog langer geleden, toen wilde niemand een bluesmuzikant worden of zo. Nee, precies, ja. We, ja. Dat was gewoon, van, oh leuk, we gaan naar, de, naar muziek luisteren. Ja. Komt iemand muziek maken, tof. Ja, inderdaad. Ja. ja. Ja, het, het, het is inderdaad... Uh, of de wet gewoon. Het is, is scheef. Over... Het is een beetje scheef geworden. De liefde ja. voor muziek. Ik weet zeker dat die er is. Maar uh, sommige mensen die gaan ook gewoon... Uh, die weten zichzelf zo goed te vermarkten dat het... Dat, dat de hype eromheen. Dus alles wat niets met de muziek te maken heeft. Dat het veel belangrijker is. Veel meer. En dat merken uh, muziekmaatschappijen ook. Uh, een kindidool neerzetten. Of zoiets als K3 of iets dergelijks. Yeah. Dat leeft bij de gratie van drie schattige gietjes. Uh, die inmiddels ja, een, heel in stuk stuk minder, een heel stuk minder uh, schattig ja, zijn. elke ochtend. Helemaal plat geplamuurd worden. De uh, wereld van K3. <laughs> Ja, het zijn pakkende liedjes. Er zitten een paar erg goeie. Ja. Ze hebben heel goed naar maar Ze worden heel goed, heel goed geproduceerd. Ja. Maar het is heel erg getarget geproduceerd. Ook zo van, oké, okay, wat vinden kinderen leuk? Hmm, herhaling. herhaling. Herhaling vinden ja. kinderen leuk. Herhaling. Ja, het zijn supergoede popliedjes. Echt, echt ja. heel erg goed. Dat is gewoon heel goed. Ja, ja. inderdaad. Ja. Maar op een format. Ja, fantastisch. Dan... Meezingbare liedjes met, dansende. met dansen. Ja. Nou ja, eenvoudige stapjes. die Fantastisch. Ja, fantastische ja. Ja. Heb jij nog feedback gehad eigenlijk? Even kijken. Nee, we hebben heel, heel weinig feedback gehad op uh, de afgelopen keer. Er wordt nog wel regelmatig aangesproken op, uh, dat Jeroen uh, mee uh, was gegaan ja. de keer daarvoor. Die hebben uh, de meeste mensen uh, gekeken. Maar, uh, ik heb eerlijk uh, gezegd, het is ook al lang geleden. Het is meer dan een maand geleden. Ja, denk ik. We, we lopen echt achter. We hebben allemaal we, dingen tussen. Toen zeiden werk. we... We gaan het nog een jaar doen. En toen ja, zijn we gestopt. Ja, ja. <laughs> maar we zijn terug. Oh ja, dat moeten ja, we eigenlijk zeggen. We, we nu zitten we, zitten we hier in een... Uh... We zitten in een hele grote auto ergens in een ruimte. Deze ja, laat. Uh, nou goed. Ja. Het sneeuwt buiten. Het is heel mooi. Test <laughs> weer. Ja. Ik wilde wel gaan rijden. Ik moest ook naar, we, we wilden eigenlijk naar Horen rijden. Oh ja, Ik moest naar onderweg. Horen. En dan onderweg daarheen. Maar met dit weer. Ja, ik, weet je, ik heb geen zin. Uh, nee, ik, weet het, ik, ik zin, weet voor dit weet, weet je zijwaarts. En dan ja, is het ik, ook. Uh, en, uh, ik heb geen winterbanden. En ik remde. En toen reed hij door. Oh. Dus echt raar is dat. En dan stuurt doet het dan niet. Uh, <laughs> ja, nee, dat wil je echt niet. Uh, nee. Nee. Zeker niet als je ondertussen ook nog een nuttig gesprek wil worden. En dan hoeren. helemaal met witte knuisjes nee. dan, uh, nee. aan het rijden bent. Nee. En dan doe je er ook twee uur over om in Horen te komen. Oh ja, en dan kan ik, ja, ik dacht ook zo van, nou ik ga eventjes naar, uh, ja, ja. naar de locatie en dan, uh, damn it, dan, uh, iedereen die zegt van, oh jee, sneeuwvlokjes. Iedereen <laughs> in, in dat blik van, oh, ja, ja, ja. van de metro uh, gepropt worden en dat ja. soort dingen, Het ja, is, uh, is niet leuk. Maar, uh, het is, uh, nee, maar het is... Nee hoor, in principe, het loopt wel lekker. We, all, in elk geval, als het even niet werkt... dan krijgen we wel feedback van... Uh, hey, uh, de website werkt niet. Heb je daar trouwens nog iets over gehoord? Over nee. onze super uh, scalable... en mooi uh, vormgegeven website? Um, Responsive? Nou ja, de, eigenlijk was... de re, enige reactie die ik echt heb gekregen... was dat ik te ver was gegaan met de layout. Dus ja. mensen vonden het... Ik had een... Uh, uh, ...de tekst lijnt helemaal rechts uit. En ja, mensen ja, ja, ja. vonden dat... Uh, dat was net iets te veel van ja, het Ja, Dus je hebt 50% witruimte aan de linkerkant... ...en dan 50% tekst aan de rechterkant. Ja. En mensen vonden dat te veel. Ja, theoretisch vind ik het dus een heel goed idee, maar... Hey, joh, ben... we, we blijven eraan doorklooien. Uh, ja, dus uh, ja. we kijken gewoon wat, wat goed werkt. Het is in ieder geval... Ik vind dat het, het is gebaseerd op een theorietje die ik heb... ...en die werkt... Vind ik, die werkt daarin heel aardig. Is dat de, de grid-theorie? Of dat, de responsive grid-theorie, gebaseerd op typografie. Oh ja. ja, ja. Dat de typografie als basis neemt. Als, uh, dat je aan de hand van de typografie bepaalt. wanneer de layout verandert in een responsive ja, design. Ja. Oh. Dat slaat best wel ergens op. Ja. Nou, dat okay. is ook iets. Ik heb de laatste tijd heb ik uh, uh, presentaties gehouden op congressen. Uh, Oké. Okay. Dus ik heb uh, je, bent in Cambridge geweest, toch? Vorige week in Cambridge. Voor een. Op UX Cambridge. Een, een congres voor user experience experts. Dat okay. was erg leuk. Dat klinkt spannend, ja. inderdaad. Dat was een klein congresje. Uh, dat ja, Was echt echt heel erg leuk, grappig om, om eens tussen allemaal uh, UX'ers te zitten. In en waren dat internationale UX'ers of was nou, dat heel erg locals? vooral Engels, oké, ah, oké. Okay, okay. en ook wel uit de buurt van, uh, van Cambridge, hmm. vooral. Nou ja, goed, dat is nogal in cent in het midden van Engeland, dus dat was Het Waren nee, was erg leuk eigenlijk. Het Was echt leuk om daar te zijn. Mijn uh, verhaal werd daar heel goed ontvangen, nice, heel positief. Ik kreeg een feedback voor me, het was echt. Uh, ja, ik zag ze inderdaad langskomen. Dat echt, is echt heel uh, positief. Het, was ook een, het is een aardig verhaal over nieuwe uitgangspunten in, uh, in webdesign. Dus de oude uitgangspunten die we hebben. Bijvoorbeeld interactie maken we altijd met het idee dat iedereen een muis heeft. Ja. Dus heel veel dingen worden getoond als je er met je muis overheen gaat. Zoals menus en ja. dat soort dingen. Maar ook hele belangrijke content wordt vaak gewoon achter... Uh, mouse over, wordt dat verborgen. Ja. Er, is, er is eigenlijk geen... Sorry dat ik je onderbreek, maar er is eigenlijk... voor de muis is het een manier om even te ontdekken... waar alle interactie op een pagina staat. Ja. Maar dat soort visual, visuele hints... Die bestaan eigenlijk niet voor. Met een muis heb je dus minder visuele hints nodig. Is het idee. Omdat mensen wel met hun muis eroverheen gaan. Ja precies. Ja, dan met zie touch je dat de kleur je, verandert of wat ook. Met touch heb je visuele hints nodig. Ja. Dus dan moet je dingen duidelijker vormgeven. Uh, en ook minder verbergen. Omdat die visuele hints nu eenmaal niet altijd duidelijk zijn. Dus je moet, echt, je moet daar heel goed over nadenken. Over hoe je... Je moet er veel beter over nadenken. Dus dat was ook een van mijn verhalen. Van, begin nou met touch. Ja. Zorg ervoor dat je... Uh, dat dat lekker werkt. Ja, en als hmm. het op touch perfect werkt... dan werkt het waarschijnlijk ook wel goed met de muis. Ja, precies. Ja. En dan hoef je misschien alleen nog maar kleine dingetjes te optimaliseren voor de muis. Als je dat wil. En dan, uh, dan kan je het enhancen. Uh, ja. Dus een beetje uh, het achterwaarts denken eigenlijk, uh, zouden we nu zeggen. Ja. Je maakt het eigenlijk voor de desktop en dan zo. Oh, we gaan het nu mobiel maken, maar die werkt de andere kant andere op. andere kant op. Dus dat is eigenlijk. Omdat het makkelijker dat, is? of? Het is makkelijker en het is logischer. Het is makkelijker in die zin van als je bij touch begint. Dat is misschien wel moeilijker mm -hmm. om de interactie te maken. Maar als je dat eenmaal hebt, dan werkt het overal. Oh ja. Als je met een muis begint en je hebt iets gemaakt wat op de muis werkt dan is het ineens heel moeilijk om dat te laten werken op touch. Ja, precies. Ja. Vanwege dus, die visuele ja. hints en dus de dikke dat vingers. Dat is een beetje... Als je andersom werkt... Ja. Dus dit is een logischer beginpunt is touch. Ja. Omdat je dan... Kan je een laagje toevoegen... en dat is dan muis. Ja. En als je begint met muis, dan moet je laagjes eraf halen. En Dat is veel moeilijker. Ja, precies. Ja. Dus dat is, dan werk je andersom. Hmm. Dus een, dat is een logisch uitgangspunt. En de... Er zijn een aantal meer. Ik hou dit uh, verhaal maandag nog een keer. Dan, dat was afgelopen maandag als jullie hier naar kijken. Dat <laughs> <laughs> ah, is op Inspire toch? Inspire Conference in, uh, in Leiden. Dat is een... Ik kan uh, er helaas niet bij zijn. Meer een design congres. Dus dat is ook wel leuk. Ik heb hem afgelopen maandag gehouden in uh, Amsterdam op Kings of Code. Daar ging iets minder goed. Oh. Um, dat kwam omdat ik hem... Het ging zo lekker in Cambridge en toen dacht ik, oh, dat doe ik wel even. Even in Nederlands? Ja, echt zo. Sub. Nee, het was ook in het Engels. Oké. Okay. is zo, Gewoon overmoed. Gewoon niet goed, niet goed genoeg voorbereid. Ik had hem veranderd. Ik had hem aangepast. voor. Want het was voor nerds, dus ik had code had toegevoegd. En ja, ja. Een stukje live coding maar ik had het gewoon niet goed genoeg geoefend. Niet, ja, ja, ja. Terwijl die voor Cambridge, die had ik echt gewoon. Die zat heel die zat goed heel in mijn goed. hoofd. Ja, precies, dus die, ja. Uh, ja. ja, zonde. Ja, nou ja, goed worden, dat gebeurt. Uh, dat soort dingen. Ja. En ik had ook, ik had me Maar ze begrepen wel om, de gist of. Uh, van ja, het ja. Goede bijvoorbeeld, idee? ik kreeg als feedback van het inhoudelijk een heel erg goed verhaal, maar mm. je hebt het gewoon niet goed gebracht. En uh, een andere feedback was van. Uh, ik wou dat je stil bleef staan. Ja. Ik liep weer oh, het liep in de wereld Het was paden. aan het ijsberen. Ja. ja, maar dat is een stijl. Ik bedoel, er nou, zijn, zijn zat sprekers die inderdaad ook ijsberen. Ik wil wel, maar dan moet je... Ik, ik, ik hoop dat die video voor maandag online is, dat ik er nog naar kan kijken. Oh ja. Ik zal gruwelen van mezelf, maar dan, ik vind het altijd heel erg om naar mezelf te kijken. Ja, ja, dat heb ik ook wel. Maar dan... Um... En toch maken we deze video. Ja, maar ik kijk dus zelf ja. niet. Hè? Nee, dat ja, is... nee maar ik moet kijken. Ik ja, kan ja, dit helaas ja, ja. niet blind uh, editen. Nee, nee. Dus, uh, maar goed. Uh, hey, ik, ik, heb nog, uh, ik heb nog een uh, interessante vraag voor je. Of ja. tenminste, natuurlijk, uh, dat is mijn vraag, dus ik ja. vind hem super interessant. Ja. Uh, ga jij wel eens in de archieven van websites grasduinen? Nou ja, ik ga nooit uh, doorklikken naar oude bestanden. Oude meuk. Of... Maar ik, ik kom wel regelmatig op, uh, op oude pagina's. Bijvoorbeeld als ik iets specifiek zoek, ja. een specifiek antwoord op een specifieke vraag. Nee, er via Google in terecht komt. Via zoekmachines. Of ik heb een eigen archief van alle uh, websites die ooit op de Daily Nerd zijn verschenen. Mm -hmm. En die doorzoek ik en dan kom ik regelmatig kom ik op uh, hele oude pagina's. Ja, precies. Ja. Maar dat is eigenlijk meer je eigen geheugen dan, uh, dan dat van andere websites. Maar, mijn punt is namelijk, uh, wij zijn, wij zijn een heleboel. We maken een heleboel websites voor mensen. En een van de veel terugkerende features is het archief. En ik begin, hoe langer om meer hekel te krijgen aan dat concept. Want ik zie dat meer als van. Ja, dat is de kelder. En daar staan grote dozen, nondescript dozen zonder labeltjes. En daarin zitten de verhalen van vroeger. Ja, ja, ja. En dat zijn de verhalen die we hebben geschreven. En die zijn, uh, nou op een of andere manier moet die, die dan nog waarde hebben of zo. En, ja, het en, is interessant. Want en het, het, het je begint hebt... me steeds meer te steken van ja, als mij is het niet meer waardevol. Althans, stel voor dat het waardevol is, zet het dan ook. Da presenteren dan als zo van... hé, hey, moet je kijken. Dit, bijvoorbeeld sommige websites doen zo van... een uh, dag uit 2006. Weet je wel? En dan de berichtjes uit 2006. Omdat ja. het grappig is. Zo van, oh, weet je nog? Toen waren we met uh, Tamagotchi bezig. Of ja. weet ik veel wat. En, maar... ja, je hebt daar een aantal stromingen in. Hè? Je hebt de, de, de stroming die zegt van... alles moet blijven bestaan. Ja. Dus ar archiveren. Dus archive.org bijvoorbeeld... Uh, uh, ja die, die probeert het internet te archiveren. Ja. Of het web. Archiveert ons ook. Ja. En um, de, Ik vind dat een heel interessante stroom. Ik ben, kom zelf uit een familie van, uh, van historici, mm -hmm. dus ja, die willen hier wil kunnen zien hoe iets was. Ik vind het ook interessant om bijvoorbeeld te, te vertellen... over hoe dingen vijf jaar geleden, hoe het web vijf jaar geleden was... is onherkenbaar ja. veranderd. Ja, ja, precies. Echt heel anders. Ja. Aan de andere kant is het hetzelfde gebleven. Want het is het web, maar de manier waarop we ermee omgaan... dat is echt heel erg veranderd. Ja. Dat is interessant. Dus maar dat is data van is vijf, vijf jaar geleden vind ik zeker interessant. Dus ik zou archieven niet weggooien. Wat je wel kan doen en wat ik dus steeds vaker zie... is zeker in mijn vakgebied is dat mensen die hun eigen website serieus nemen... die zetten een waarschuwing voor oude berichten. Mm -hmm. Boven oude berichten. Dus niet alleen de datum, maar die zetten erbij van... dit artikel is meer dan twee jaar oud. Het zou kunnen dat de informatie niet meer up to date ja, is. Ja, dat de actualiteit... Uh... En dat is een simpele manier uh, ja, om ja. in plaats van je content de te updaten... Uh -huh. om in ieder geval te waarschuwen van let op, er zijn wellicht betere manieren... Ja om dit tegenwoordig te doen. Ja, want dat zeggen doen. mensen ook. Zo van, oh ja, nee, dan moet ik het up-to-date houden. En uh, hoe zorgen we er dan voor dat het uh, niet fout is? Nou, het is lastig, hoor. Er was een presentatie op Kings of Code van een jongen uh, die heel succesvol was uh, ineens in de open-source uh, wereld. Die had mm -hmm. een, een aantal open-source producten gemaakt. Uh, daar was hij super succesvol in. En toen werd dan worden ineens dingen van je verwacht. Ja. Dus er worden, bijvoorbeeld, die software wordt gebruikt. Jij had iets gemaakt, dat wordt gebruikt en dan komen bug reports uit. Ja. Zij zat gewoon fulltime, zat hij die, die bugs op te lossen. Ja, ja, ja. En de eerste maand is dat super tof, want je hebt heel veel aandacht. En ja. uh, fantastisch. Mensen die ook helpen. En ja. ja, maar op een gegeven moment wordt dat zwaar en wordt het niet meer tof. En ja. wil je dat niet meer. Ja. En dat was een, was een aardig verhaal. En er was ook Frontiers, was ook een jongen die een soortgelijk verhaal hield. Van, ja, wat wat hoe moet je daarmee omgaan? Die jongen bij Frontier had ervoor gekozen om zijn product uh, tegen, tegen betaling aan te bieden. Mm. Nou, is dat, dat conflicteert niet. Hè? Open source kan je gewoon geld voor vragen. Ja, precies. Ja. Um, ja, dus op dus die, die manier zegt hij eigenlijk van... Nou, de pijn die ik nu leid van het onderhouden van dit product wil ik voor vergoed worden. Als ik geld krijg dan kan ik, ik ervoor... Of ik steek er tijd in precies. En dan, anders ja. zou ik daar geld mee verdienen. Ja, ja precies. precies ja. Dus dat was een... Ja. Um, maar wat hij ook zei, dat nu een aantal mensen, die hebben er zo'n genoeg van, die gooien gewoon hele projecten, gooien ze weg. Ja. En daar wordt dus ook weer kwaad op gereageerd. Maar, er was dus ook maar een... gooien ze weg als in dat ze ja, deleten, ze deleten hun, uh, hun, hun repository, ja. Ah. ja al puur van, uh, nou, dit, uh, dit ja. was leuk. Uh, ja. Er plezier. zijn meerdere voorbeelden van, van mensen die inderdaad... Maar kan je dan niet je, gewoon jezelf losknippen ervan... en zeggen van, nou jongens, als je er iets mee wil, go ahead. Kijk, wat daar het, het, het uh, enge van is... is dat uh, mensen er dan een, een klootproduct van kunnen maken. En jouw naam ja. is daar nog steeds aan verbonden. Precies, ja. Dus daar zijn ook weer voorbeelden van. Er was bijvoorbeeld laatst dat een, dat was een man die had... Een een, een fantastisch boek geschreven over HTML5 mm -hmm. en uh, had hij gewoon online gezet, kon je, kon je raadplegen ja. en die had er van de ene op de andere dag, zonder aankondiging had hij er genoeg van en had hij zijn site weggegooid. Alles, alles, alles weg. Oh, yeah. Hij was niet meer online. Ja. En, hij uh, kon niet meer betalen of wat ook? Nee, hij had er gewoon geen zin meer in. Okay. Maar hmm. Hij wilde niet meer in, die, in dat wereldje zitten. <laughs> Ik weet niet precies wat het ja. precies was. Hij ah, doet er niet zo voor zin toe. Hij wilde gewoon niet meer. Ja. Dus die hele site was weg. Maar het was een belangrijke resource. Mensen gebruikten hem. ja precies. Ja. Gelukkig waren er, uh, wat, hebben mensen hem uit de cache weten te vissen. Of mensen hadden hem lokaal staan. Dus die hebben er een GitHub repository van gemaakt. En toen... ...was er dus iemand die heeft op een gegeven moment de taal veranderd. Want er zaten wat vloekwoorden in. Oh. Dus Zo'n Amerikaanse puritein die toen ineens zei... ...ja, maar sommige mensen zullen dit nu niet willen lezen... ...dus ik haal de vloekwoorden eruit. Wauw, maar dat is dus wat er gebeurt dan ga je als andere mensen ja, met jouw ja. werk aan de haal gaan. Maar dat moet je dan wel tegen kunnen, of tenminste... Nou ja, ja, en dat is de, waarschijnlijk de reden waarom hij ook zei van... Nou weet je, ik haal het weg, want anders nou ja, met hij, de intentie van het... Uh, hij had het altijd gepubliceerd onder een licentie dat andere mensen ermee aan de slag mogen. Ja, goed. Ja, maar ik begrijp wel dat mensen er uh, ja, affiniteit mee hebben. Ja. Maar dit tot terugkomend op het, uh, op het archief... Ja, ik ben, ik, ik realiseer maar de waarde van dingen bewaren wel. Alleen ik merk dat uh, de meeste mensen die websites maken... het archief meer ook echt beschouwen als uh, die grote stalen kasten... die ergens op het gemeentehuis staan. Ja, ja. Weet je wel? En die en wat kan wat je, die zou je kan er dan bezoeken. mee willen doen? Nou, ik zou ze het liefst weg willen doen. Ik zou, ik, dus het archief wil ik wel bewaren. Ja. Ik zou denk ik de artikelen zoals ze bestaan... Zou ik ook bereikbaar laten. Hè? Dus links blijven bestaan. En uh, dat werkt allemaal. Ja. Maar er is geen toegang om zeg maar te snuisteren of weet ik wat. Want dat moet. Sommige mensen die. Uh, die hebben bijvoorbeeld. die hebben een website en. Uh, uh, daar, die hebben een duidelijke focus, bijvoorbeeld bepaalde informatie aanbieden of een nieuwsvoorziening uh, hebben ze of iets dergelijks. En die focus die moet gewoon blijven en die, dat, archie, dat archiefknopje dat leidt gewoon af. Dat mag niet een van de toptaken zijn, ja, naar, ja. naar mijn idee. En okay. dus, maar dus je ziet ik, het eigenlijk ook al steeds minder toch? Uh, nou ja, ja, op veel blogs zie je ze natuurlijk nog wel terug. Want dat is waar ik het ook telkens terug zie. Weet je. je ziet dan, heb je een blog... Nou, uh, je kent ze wel, die gesponsord zijn. Heleboel banners, maar niet alleen een heleboel banners, maar ook al die widgets waar jij het altijd over ja, hebt. Ja. He, je hebt een tag-widget en je hebt een maand-jaar-widget. En ja. je hebt een, weet ik wat, uh, wat is er gisteren, wat voor comments waren er gisteren widget? Ja. En dan denk van, hoepel op met die spullen, want dat is, niet jouw, dat is niet de focus waar mensen voor komen. Dat is ook, dat is absoluut waar. Dat is een, ook een, een onderdeel uit mijn... Uh... Mijn uh, verhaal, dat is dat uh, als, we, als je een website gaat bouwen, wat we dan maken, dat is een header, zetten we erboven. Ja. Zetten we een subnavigatie links. Ja, wie ben een ik? Een footer zetten we onder. En dan zetten we ook nog rechts wat widgets. Ja. En uh, die stoppen we daar al vast. En als je kijkt naar de meeste widgets, die zijn daar echt gewoon, we weten niet wat we daar neer moeten zetten. Dus we zetten er maar wat neer. Ja. ...blokjes of fotootjes of iets... ...echt totaal onzin. We zitten op Twitter. Yay. En dan in het midden verrotten we ook nog de content. Dat ja. proppen we erin. En als je kijkt naar de dingen die om... ...de content die we daar omheen zetten... ...waar we dus echt mee beginnen... Hè, ...daar beginnen we het opbouwen van een website ja. mee. We beginnen dus helemaal niet Wait. met waar het om gaat. Weet je wat die dingen allemaal doen? ja ruimte in beslag nee. nemen die sturen je weg van de content ja nee inderdaad ja dus zorgen is, dat je weggaat het is het is het het zijn het zijn onzekerheidsblokken ja. zo van oké okay, stel voor dat mensen <laughs> gewoon per direct ja. uh, uh, ze, zeg maar oh, ze niks, die content het vast niks niks niet goed, dan zin. kunnen ze daarheen oké okay. de content is ja. goed hier willen ze zijn dit en... verhaal is vast heel erg saai weet je wat we alle escape zitten ja. we, zeg maar we zitten uh, goede Bord borden zo, daar kan u eruit, daar ja, kan u ja, eruit. Ja. Mocht u halverwege afgeleid raken, dan kan je nog even Twitter berichten lezen. Ongelooflijk. Ik, oh, echt waar. En dan denk je van haal dat weg. En datzelfde. Dus dus nog om het verhaaltje even af te maken. Ik denk bijvoorbeeld dat je uh, je archief die kan nog wel. De inhoud van het archief kan nog wel nut hebben. Dus als je een artikel schrijft over iets, dan kan je zeggen van... Nou, ik had dus vorig jaar, hè, dat doen wij wel eens... Nou, het, uh, drie wasstraten geleden hadden we het daarover. Uh, dan zou je bij wijze van spreken een goede link kunnen zetten... naar dat specifieke fragment. Ja, Zo ja, hé, hey, ja. moet je kijken, daar hadden we het over. Nou, Oké, okay, we dus wel linkbaar doen. houden, maar niet ja, linkbaar, klikbaar als het relevant is, en vooral bijzetten. En ja. dat is ook je rol als redacteur. Maar leidt mensen niet af met uh, uh, uh, dingen die niet per definitie waarde hebben, want archieven die bestaan bij de gratie van datums en datums is geen goede manier om content aan te bieden. Als je een archief doet, doe het dan als een baas. Weet je, wel? doe dan uh, laat mensen op thema's zoeken. Ja. Uh, op, uh, hoe word het, op schrijver, nou dat is valt nou, wel goed. Mee. Je, ik denk toch, ja, zoekfuncties zijn toch dan, in dat soort gevallen. Ja, maar dan, kan dan zoek je, je iets specifieks. Ja, maar, ja. maar een archief is meer dat ja, is die straat, ja, dat is die. Ja. Uh, dat zou meer een museumfunctie moeten hebben waar je er doorheen kan lopen. Ja, mensen zoeken, oh. als je kijkt naar de, hoe, hoe onderzoek werd gedaan. Mensen zochten iets specifieks. Ja. En dat was heel lastig. Mijn vader die ging bijvoorbeeld regelmatig naar Venetië. En dat klinkt dan heel erg tof. Van, hey, je gaat naar Venetië. Ja. Maar wat hij daar deed, was dat ze gingen in vochtige oude kelders zitten. Notarisakten <laughs> doornemen uit uh, 1700 of zo. Weet ja, ja. nooit precies welke periode. En die zat hij dan één voor één door te nemen. Om te kijken of er iets Interessant was wat was. voor hem, ja. voor zijn specifieke... En dat zijn handschriften, hè? Dat is geen, uh, nee, dat, dat is geen lekker uh, leesbaar lettertypetje. Dan kan je niet even OCR of iets dergelijks. Nee, en je kan, het ook niet, je kan het ook niet zoeken. Dat kan je niet voorstellen nee. hoe traag... Ja, maar dat zeg je nu, hè? Ik bedoel, uh, uh, uh, uh, uh, wij zeggen nu naar zoeken is de heilige graal van, oh ja, nee, van, van, van, dingen, van dingen vinden. Ja, natuurlijk, het helpt wel. Maar het betekent uiteindelijk... Uh, ik claim altijd zo, maar ik ben de eerste uh, generatie die zoeken heeft geleerd. Hè? Uh, ja. In onze generatie is Yahoo en Alta Vista, et cetera. Die zijn allemaal ontstaan. Ja. Dus wij waren de eerste mensen die moesten leren van... Hé, hey, weet je wat? Al die kennis die nu in mijn hoofd zit, die kan ik ook gewoon op het internet laten staan. En de enige vaardigheid die ik hoef te zoeken, is op de juiste sleutelwoorden ja, te precies. zoeken. precies. Het terug weten te vinden. Ja, ja. precies, ja. Maar... Uh, uh, ja, als we nu zoeken, dan krijgen we wat Google interessant vindt om te zoeken. Nou goed, dat is, dat is een interessante discussie die we nog later, of de, al eerder hebben gehouden. Ja. Uh, maar nog veel belangrijker, het is gewoon heel erg moeilijk. Er is zo bizar veel ja. en wij doen als contentmakers er heel weinig aan om... Uh, om mensen te helpen met het vinden. Nou ja, je ziet wel initiatieven de laatste tijd van mensen die, van bedrijven die zoeken weer uh, slimmer proberen te maken, uh, of designers die proberen om als je gaat zoeken, om op de een of andere manier de zoekresultaten al te groeperen ja, Om wat, wat, en dat wat soort extra informatie aan te bieden ja. in de uh, ...tijdens het type, dat je al plaatjes ziet of dat soort dingen. Ja, maar dat is wel grappig, hè? want we helpen dus mensen met zoeken. Nee. Terwijl je eigenlijk... Je, ...je zou eigenlijk moeten kunnen zeggen van... ...er moet een soort van logische route zijn naar een artikel. En niet deze van uh, iets met hamsters. En je gelijk... ja, er zijn twee manieren. Analog... Er zijn, er zijn als je met analogieën over hamsters. Je hebt mensen zien. die heel visueel zijn ingesteld, dus die onthouden... De nieuwe informatie als er ja. plaatjes erbij zien. En je hebt mensen die heel textueel zijn ingesteld. Die onthouden dingen als ze erover lezen. Ja. Dat zijn twee verschillende manieren. Net zoals dat je... Je hebt dus mensen die via logische stappen uh, ergens komen. Dus die graag een navigatie volgen. Mm -hmm. En je hebt mensen die liever zoeken. Dat zijn... Ja, inderdaad. Maar als je dus... Uh, nou goed, stel Misschien dat we het over... Je moet allebei. Het is niet of-of. Nee, gewoon... inderdaad. Het is eigenlijk ervoor zorgen dat je content... Uh, uh, past binnen, het log binnen, binnen de manier waarop mensen uh, dergelijke ja. content ja. willen vinden. Hoe mensen dat willen vinden. Niet, ja, hoe, niet hoe je database is ingericht. Exact, ja. ja. Niet hoe, te hoe technisch een database opgebouwd kan worden. Ja. Uiteindelijk ben je daar wel mee bezig. Maar, maar dat, doe je is dat, een, de dat is een van de redenen waarom je moet samenwerken. Als je, ja. Ik weet het zeker, als je een nerd en een designer samen. Uh, het, uh, het, het, het, dan krijg je de website die ik nu aan het maken ben. Ja. <laughs> ja. Wat uh, dacht je ervan? Zullen uh, ja, we hiermee Ja, we zijn bijna aangekomen, geloof ik. <laughs> ja, hè? We <laughs> moeten even achteruit rijden en uh, wat rijke piepkraakgeluiden maken. Ik stel voor dat we even uit beeld lopen. zodat We dan een, hebben een grey screen en dan kunnen we daar... Uh, Iets op projecteren. Oh, ja, precies, ja. Nou, waarschijnlijk speelt het hier al een beetje. Oh, nu was mijn hand erachter. Ja. <laughs> dus, maar, uh, dus we staan even het beeld op, dan kunnen we dat doen. Ja, precies ja. Jongens, tot ziens. Tot ziens.